Ik ga over naar De Lise. De Lise, jij hebt alles in je, in je opgenomen. Dat is nogal wat, denk ik. Ja, ja, ik vind het wel heel heftig hoor. Om te horen wat voor gevolgen corona heeft in landen als Ethiopië en India. En um, het gekke is eigenlijk dat we natuurlijk in deze situatie afstand moeten houden. Terwijl verbondenheid juist zo belangrijk is. Yeah. En um, daarom heb ik een liedje gekozen dat heet Verbonden: uh, Verbondenheid uh, tussen ons als mensen onderling. Um, nou ja, ook he, de organisaties waardoor ik al samen meewerkt, zoals Red een Kind. Maar ook, uh, zeker ook verbondenheid met, uh, met God. Want God is groter dan, he, hij heeft de wereld in zijn, uh, in zijn hand. Dus dit is verbonden. Mooi. Je zoekt en je struikelt, je wankelt en vecht om toch weer door te gaan.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 ik ga altijd voor je uit en ik volg je. Zoals jouw schaduw bij je blijft, wil ik zonder jou niet verder. Onlosmakelijk met jou ben ik verbonden. Als de morgen angst aanjaagt en gisteren. Doet je nog steeds pijn, kijk omhoog en weet ik zal er zijn. Want waar je gaat, ik ben erbij. Ik wil zonder jou niet verder. Ik ga altijd voor